Op veel plekken in de wereld is het onrecht onverdraaglijk. Dat kan je soms boos en moedeloos maken. Maar je kunt je ook verzetten tegen onrecht. Wij noemen de mensen die dat doen Changemakers. Zij komen in actie en maken de wereld dorp voor dorp rechtvaardiger. VSO traint en ondersteunt deze Changemakers. SMS Change naar 3669 en doneer 5 euro aan de Changemakers. VSO Changemakers.